Hier. Wat is algenes? Nou, algenes is een middel die ik nu ongeveer een jaartje in mijn portfolio heb. Mm -hmm. Het is een filler, maar het is op basis van de agarose gel. En het is een uh, ja, wat het middel is, het is best wel uniek, het is maar eigenlijk de enige die. Uh, met dit met een agarose gel. Wordt en jij denkt van: wat, wat, wat is dat wat, dat? wat is dit allemaal? Ja. agroze gel is, wordt gemaakt uit algen. Dus het is volledig plantaardig, maar ook volledig natuurlijk en organisch middel. Dus daar zit het grote. verschil, verschil met de andere fillers. Het is dus volledig okay. vrij van chemicaliën. Nou, dit is natuurlijk een, een, een emotioneel uh, argument, hè, waardoor ja. mensen denken, oh, dat moet ik hebben. Maar wat ik ook wel heel prettig vind is, het heeft echt een aantal unieke eigenschappen die de andere fillers niet hebben. Ja. En wat Zap, zijn die? Ja. Het is niet-hydrofiel, dus het trekt geen, geen vocht. vocht aan. En uh, daarnaast is het zoals we dat noemen, monofasisch. Dat betekent dat er wat gebruik gemaakt wordt van eigenlijk het middel en dat het blijft mm -hmm. gewoon constant. Sommige andere middelen werken weer bifasisch, dus dan trek je, gebruik je het ene middel. Om het te vullen en daarna wordt het bijvoorbeeld door het lichaam, moet het daarna het stokje overnemen. Dat is een beetje bifasisch. Oké. Okay. Nou, dat is Duidelijk. allemaal. Dat zijn, maar dat zijn de mogelijkheden. Dus dat, ook zijn eigenlijk, dat is eigenlijk wat het middel is. En ja? we gaan inderdaad naar wat de mogelijkheden ja, zijn. Ja, want wat, wat kan je dan er dan, je, dan mee? Wat is de vertaalslag? Ja. Nou, in principe kan je met dit middel kan je best wel heel veel behandelen. Er zijn verschillende diktes. Ja. En uh, dus je, je kunt er eigenlijk vrijwel alle rimpels ermee. Behandelen. Dus rimpels. Vrienden, rimpels vrienden, ja. En je kunt er jukbeenderen in zetten. Uh, maar het grote voordeel van dit middel is onder andere traangoot, jukbeenderen en bij de lippen. Zeker als je een contourverschil wil hebben. omdat je even, Het is een beetje een technisch verhaal, maar het is best ja, ja. wel... Vertel, ik vind het interessant. Uh, doordat het niet water aantrekt, niet water aantrekt ja. kan je dus wat scherpere lijnen maken dan bijvoorbeeld met een hier loronzuur en dat maakt een heel groot verschil, is, ja, je kunt je voorstellen, met een hier loronzuur trekt het altijd wat vocht aan en dat geeft een wat meer rondere vormen. Soms wil je dat, maar in sommige vormen, bijvoorbeeld jukbeen of bijvoorbeeld bij het contouren van de lippen wil je juist een scherpe lijn hebben ja. en daarvoor is alcanese echt een hele Goeie, goed product om te ja. gebruiken. Okay. Ja. En wat kan je verwachten of mensen die algenest gaan gebruiken uh, ja. bij een behandeling? Zeker. Wat kunnen die verwachten? Nou, het is gewoon, uh, de effect blijft best uh, lang. Uh, afhankelijk van het middel kan het zelfs tot drie jaar oplopen. Um, en, uh, maar je moet ongeveer bij de wat zachtere fillers, uh, zachtere vormen van algenesten is er ongeveer een juitje. En daarna oplopend bij de dikte vormen van drie jaar. Algenessen, ja, Ik vind het helemaal duidelijk. Um, je mag mij even helpen met de samenvatting, Rogier. Ja, zeker. Drie punten die waarvoor we voor algenessen moeten kiezen. Ik hoorde al milieu. Juist. Ja, klopt. Nog één? Nee, milieu. En eigenlijk scherpere lijnen kunnen maken. Scherpere lijnen en. En nou, ik denk dat je daar het wel eigenlijk mee gezegd, mee gezegd hebt. hebt. En ja, goed. En, uh, wat zijn dan de grote voordelen ervan? Is dus dat je scherpere lijnen kan maken. Ja, gewoon iets. Meer contour. Meer contouren. Ja. En dan zijn lippen, jukbeenderen en ballen zou je daarop zo kunnen gebruiken. Helemaal duidelijk. Ja? Algenes.